Wij zijn de aves familie Annelieke en Thijs, Mats, Jona en Moos. Drie broers en hun ouders, leven een droom en ontsnappen aan het systeem. Een systeem waaruit onze maatschappij bestaat, waar wij steeds meer buiten vallen. Een continue strijd tussen onze behoeften en die van de maatschappij. Een strijd tussen de lineaire tijd van Gronos en de innerlijke tijd van Kairos. Een verstoorde balans tussen leven en overleven, tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid... ...en tussen dromen en doen. Verplichtingen. Opgelegd vanuit de overheid. Vanuit ons eigen verleden, de maatschappij... ...en onze eigen belevingen. Verplichtingen die niet meer passen bij onze omstandigheden. De wereld vraagt te veel van ons. Zij voelt niet meer inclusief... Met onderzoeken, therapieën, opiaten, integrale hulpteams en persoonsgebonden budgetten passen wij ons gezin aan. Dagelijks strijden wij om ons te conformeren aan de maatschappelijke normen en waarden. Worstelen wij om normaal te kunnen zijn. Deze strijd willen en kunnen we niet meer voeren. Wij leven wanderlust. In de breedste zin van het woord. Niet enkel het reislustige verlangen naar exotisme, naar nieuwigheid en avontuur, maar vooral zoals de socioloog Roger Park in de jaren 20 van de vorige eeuw wandellust beschreef als de groeiende behoefte om ons af te zetten tegen de sociale conventies. Wij zijn Wanderdutsch en dit gaan we doen. Om gezamenlijk een duurzaam, zelfvoorzienend, passend en bevredigend leven te kunnen vieren, gaan wij onze droom rationaliseren. Drie gebieden zullen daarbij worden onderzocht. Waar komt deze droom vandaan? Wat zijn de onderliggende waarden? Welke behoeften hebben wij als gezin en als individu? En is onze droom praktisch haalbaar? Fiscaal, financieel en juridisch. Gezamenlijk vormen deze gebieden ons project van ons leven. Ten eerste onze waarde en visie, de oorsprong van onze drive, de kiem van onze droom. Waar komt deze droom precies vandaan? Van binnenuit zoeken we naar het waarom van ons project. Ook de behoeften die wij hebben, als gezin, als ook als individuen, op het gebied van persoonlijkheid en interesses, maar ook op het gebied van ons autisme. Waar liggen deze? Zijn daar overeenkomsten en zijn deze te bevredigen? Vijf personen, vijf individuen, één gezin, zijn die samen te brengen in één project? Als laatste, maar niet onbelangrijke en mogelijk grootste deel is het project praktisch haalbaar. Welke juridische, fiscale en financiële factoren zijn van invloed op onze droom? Hoe zit het met de leerplicht en verzekeringen? Hoe kunnen we zo gunstig mogelijk de overwaarde van ons huis inzetten? Wat hebben we minimaal aan financiën nodig om bestaansrecht te hebben? Wat zijn de mogelijkheden om passief of actief een inkomen te genereren? Hoe kunnen we het beste minimaliseren, verduurzamen en zelfsupporting worden? Wat hebben we nog nodig en wat moeten we laten? We laten ons inspireren door wereldnomaden en reizigers. Door hun boeken, films, blogs en documentaires te kijken. Over een nomadische bestaan, het leven op het land, het verlaten van het systeem, het zelfvoorzienend en duurzame leven. We worden eerder geïnspireerd door het programma Floortje naar het einde van de wereld dan ik vertrek. We laten ons ook inspireren door Tiny House Movement. Hoe zij minimalistisch leren leven zonder tekort te komen. Maar ook de circulariteit in het huishouden en in de voedselvoorziening. Inspiratie op praktisch gebied, maar ook op het gebied van hun motivaties. Samen met elkaar als gezin gaan we in gesprek. Zoeken we naar een gezamenlijke visie, benoemen we overeenkomende waarden en bespreken we onze behoeften. Samen met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg die betrokken zijn bij ons gezin, bestuderen wij de kansen en mogelijkheden van ons autisme. Maar zullen we ook stilstaan bij de beperkingen. Ook zullen we op zoek gaan naar ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van homeschooling, belastingzaken, verzekeringen en financiën. Gezamenlijk bestuderen we onze huidige situatie en bepalen we onze behoefte in de toekomst. Ondanks de behoefte om te verdwalen en de gebaande paden te verlaten, is er bij dit project wel houvast nodig. We mogen verdwalen, maar niet falen. Dit krijgen we door een planning. Hierdoor houden we zicht op de doelen en behouden we focus. Er moet ook ruimte zijn voor, voor trial en error, gissen en missen. De reis is al de bestemming, maar de kunst is wel om te leren van de missers. Ook intuïtie de en debat zijn onmisbaar bij het vormen van ons project. Doen we nog de goede dingen met de goede bedoeling? Wat zien we over het hoofd? Samen met studiegenoten, vrienden en familie creëren we deze momenten. Ben Wonder Dutch. Ik ben Wanderdutch. Ik ben Wanderdutch. Ik ben Wanderduts. Ik ben Wanderdutch. Wij zijn Wanderdutch.